Wat ik het mooie vind van de vocal feedback methode van Alfons is dat Alfons heel goed aanvoelt wat je doet en op welk punt je bent met je stem en door hele simpele aanwijzingen eigenlijk je enorme stappen laat maken. Nee, no, Doe je hand op je keel? Ja. Zoals, so, uh, uh. Zing hem dus met je hand op je keel. Zorg dat je strothoofd niet wegschiet. Ah, ah, ah. Nou blijft hij op dezelfde plek. Het aparte is dat ik eigenlijk sinds dat ik een heel klein meisje ben al droom om solo te zingen. En toen heb ik me voorgenomen je moet je doelen hoog stellen om gewoon een goede zangeres te worden. En het grappige is dat ik na een jaar waarbij ik maar onderweg zangles heb, bij ons, Eigenlijk al verder ben gekomen dan dat ik ooit had durven te dromen. Maar hoe, stel je nu alleen maar voor. We gaan even met een CSI-camera zo naar binnen. Ah. Dan dus zie je een strottehoofd. Een strottehoofd blijft gewoon op dezelfde plek staan. Mm -hmm. Stel het je gewoon voor. Jullie ja. zien mij hier. No Nu zing je me in één keer al beter dan je het net in stukjes hebt gedaan. Nu ik de zanglessen doe en merk hoe ik daarin groei, merk ik dat ik gewoon ook zelfverzekerder word. En um, ja, eigenlijk ook het gevoel heb dat ik ooit mijn doel ga bereiken. Dat het me ooit gaat lukken om gewoon voor het publiek te staan en te zingen en te stralen. En uh, ja, dat gevoel dat krijg ik door de lessen met afgelopen.